Hoi, ik ben Anielle en vandaag gaan we het hebben over zwangerschap. We beginnen met een tijdlijn waar we de ontwikkeling, de hormonen en de zwangerschapskwaaltjes gaan doornemen. en Daarna gaan we kijken naar medische zorg rondom zwangerschap en alarmsymptomen. Zwangerschap wordt verdeeld in drie delen: het eerste, tweede en derde trimester. Alle drie duren ze drie maanden. In het eerste trimester worden alle organen aangelegd. In het tweede trimester ontwikkelt de foetus zich verder en het derde trimester staat in het teken van groei. Zwangerschapduur zwangerschapsduur wordt berekend vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie. En pas na twee weken zwangerschapsduur vindt de ovulatie plaats en dus de conceptie. De eerste twee weken van de zwangerschap ben je dus eigenlijk helemaal niet zwanger. De zygote die is ontstaan na de bevruchting gaat zich heel vaak delen, eerst als een klompje cellen zonder differentiatie en daarna als cellen met differentiatie die bepaalde organen gaan worden. In dit stadium ziet het embryo, dat is de naam van het kindje in het eerste trimester, embryo er een beetje uit als een raar kikkervisje. Na vijf weken is moeder één week over tijd en wordt vaak de zwangerschap ontdekt. Ook al kan dat soms nog veel langer duren. Vanaf week 6 kan je het hartje horen kloppen op een echo. Er zijn een aantal hormonen die een grote rol spelen bij het zwangerschap. Dit zijn onder andere beta-HCG, deze ken je van een zwangerschapstest, en oestrogeen en progesteron. Ook beginnen in het eerste trimester de zwangerschapskwaaltjes. De bekendste is misselijkheid, ochtendmisselijkheid veroorzaakt door de hooggebeten HCG-spiegels en dus piekt de misselijkheid in het eerste trimester. Ook zijn zwangere vrouwen vaak moe, hebben ze gevoelige borsten, moeten ze vaker plassen, kunnen ze veranderde eetlust hebben en stemmingswisselingen. Vanaf het tweede trimester tot aan de geboorte heet het kind een foetus. Rond de 12 weken kan de termijnorgel worden gedaan, waar de uitgerekende datum definitief kan worden bepaald. Vanaf 14 weken kan het geslacht per echo worden gezien. Rond de 18e week kan de moeder de eerste bewegingen voelen, en de 20e week is bekend van de 20 weken echo, waar eventuele afwijkingen kunnen worden opgespoord. Vanaf de 22e week is er een kans dat het kind het overleeft bij een vroeg geboorte. Het is dan wel een hele moeilijke en moeizame weg, dus het kan beter nog een paar weken blijven zitten, maar vanaf 22 weken is het levensvatbaar. Tot het einde van het tweede trimester mag abortus worden uitgevoerd. Daarna niet meer, omdat het kind volgens de wet dan als mens gezien wordt. De hormonen oestrogeen en progesteron blijven stijgen in het tweede trimester en het beta-HCG daalt. Het kind is groter geworden en lijkt dan meer op een klein mensje. De zwangere vrouw krijgt last van obstipatie, een verhoogde hartslag en meer huidpigmentatie, zoals een zwarte streep midden op de buik. Ook kan er een lichte bloedarmoede, oftewel anemie, optreden. Dit is normaal in de zwangerschap. In het derde trimester groeit de foetus in lengte en in gewicht. Ook zal de foetus omdraaien, zodat het hoofdje beneden komt te liggen. In de 35e week zal hierop worden gecontroleerd door te voelen of eventueel een echo te doen. Als het kind dan nog niet gedraaid is, kan dat door een verloskundige met de hand van buitenaf worden geprobeerd. In week 40 is de uitgerekende datum voor de bevalling. Na de geboorte noemen we de foetus een baby. Ongeveer 5 tot 10% van de baby's wordt daadwerkelijk op de uitgerekende datum geboren. We noemen een baby voldragen, of A-termen, als er tussen de 37 en 42 weken zwangerschap wordt geboren. Ongeveer 90% van de baby's worden in deze 5 weken geboren. Als rond de 42 weken nog steeds geen zicht is op een bevalling, kan de moeder worden ingeleid. Het beta-HCG daalt tot nul in het derde trimester. Oestrogeen en progesteron blijven stijgen, totdat de bevalling eraan komt. Dan dalen beide hormonen abrupt en begint de bevalling. De foetus is op dat moment groot en volgroeid en ingedaald met het hoofdje naar beneden. In het laatste trimester heeft de moeder last van bekkeninstabiliteit doordat de gewrichten en ligamenten soepeler worden ter voorbereiding op de bevalling. Door de grootte van de baarmoeder ontstaan spataderen omdat de baarmoeder drukt op de onderste holle ader. Ook drukt de baarmoeder tegen de longen aan, waardoor zwangere vrouwen sneller ademtekort hebben. Verder is rugpijn door het gewicht van de baarmoeder een veel voorkomende klacht. En dan hebben we natuurlijk nog de grootste veroorzaker van pijn tijdens de zwangerschap, de bevalling. Dan gaan we het nu hebben over de medische zorg tijdens de zwangerschap. Uiteraard moeten zwangere vrouwen vaak voor controle komen. En tijdens deze controles wordt een anamnese gedaan en worden de controles afgenomen. Hiervan de belangrijkste zijn gewicht, lengte en bloeddruk. Maar ook het hartje beluisteren met een doppler of kijken met een echo. En met de handen wordt de hoogte van de baarmoeder bepaald om de groei in de gaten te houden. Ook wordt er naar de enkels gekeken om te, om te kijken of er sprake is van enkeluideum. Ook wordt er nog wel eens bloed afgenomen. Verder zijn er nog adviezen voor zwangere vrouwen. Voedingssupplement foliumzuur vo is heel belangrijk om tijdens de zwangerschap te slikken. Het helpt namelijk een open rugje of spina bifida te voorkomen. Ook kan er ijzer worden gegeven bij een ijzergebreksanemie. Tijdens de zwangerschap mag een vrouw niet alles eten en drinken. Voorbeelden hiervan zijn rauw vlees zoals filet americain, gerookte zalm en natuurlijk alcohol. Roken, alcohol en drugs worden echt heel heel sterk afgeraden tijdens de zwangerschap. Ook geneesmiddelen, inclusief zelfzorgmiddelen, worden in het algemeen afgeraden. Medicatie kan namelijk grote invloed hebben op het ongeboren kind. Medicatie die belangrijk is om gezond te blijven, bijvoorbeeld bij een chronische ziekte, is natuurlijk wel belangrijk om te blijven gebruiken. Ook zijn er houdingsadviezen voor zwangeren met name richting het einde van de zwangerschap, kan door de grote baarmoeder het erg oncomfortabel zijn om op de rug te liggen. Onder de baarmoeder ligt dan de onderstoelde ader die wordt afgeklemd. Dit zorgt voor vocht in de benen en kan leiden tot duizeligheid en flauwvallen. Daarom worden zwangere vrouwen aangeraden om op de zij en dan het liefst op de linkerzij te gaan liggen. Verder wil ik het nog hebben over alarmsymptomen bij zwangeren. Het maakt niet uit in welke setting je een zwangere tegenkomt, want deze klachten zijn altijd reden om een arts te raadplegen. Een hoge bloeddruk, heftige hoofdpijn, problemen met zien, dus visusproblemen, uitdroging, dus dehydratie, vaginaal bloedverlies, hevige buikpijn en een hele belangrijke minder leven voelen. Bij enige twijfel of ongerustheid meld deze altijd aan de arts of verloskundige. Dit was het filmpje over zwangerschap. Ik hoop dat je vandaag geleerd hebt hoe een zwangerschap er ongeveer uitziet, wat er wanneer gebeurt en wat de medische zorg is rondom de zwangerschap en het allerbelangrijkste wanneer je aan de bel moet trekken.